Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Het is weer het einde van het jaar. Tijd voor wat uh, leuke dingen op de baan te zetten. Terugkijken naar de rest van het uh, jaar en uh, in dit geval nog wat verder, want uh, ik zat terug te kijken. Ik ben begonnen in januari 2017. Dat betekent dat ik nu alweer vijf jaar hiermee bezig ben. En het zesde jaar ingegaan. In het begin deed ik alles nog in het Engels. Op een metalen werkbank. In een schuurtje tussen de fietsen. En inmiddels heb ik die zolder voor mezelf. Uh, ik doe meer dan alleen treinen op deze zolder. Zoals je hier dus ook dat paneel ziet. En uh, dat is een van de, de vele projecten die ik hier uh, tussendoor doe. Eind uh, vorig jaar, begin dit jaar. Heeft zich een uh, partij gemeld. Uh, of die mijn video's op hun platform uh, mochten zetten. Nou, voor de mensen die in op letten, Mijn video's worden uitgegeven onder uh, Creative Commons. Attribution als ik me niet vergis. Het betekent in ieder geval je mag alles van mij kopiëren en gebruiken. Zolang je maar vertelt dat het van mij was. En onder die voorwaarden mochten zij... Uh, ook publiceren en in, in, in feite viel dat ook onder uh, wat zij wilden, gewoon uh, mijn filmpjes op hun uh, platform zetten en vertellen dat het uh, van mij afkwam. Maar uh, ja, een appeltje eitje zou je denken dus ik zou daar nu uh, moeten staan maar uh, er kwam een contract langs uh, waarbij ik uh, mocht tekenen voor alle risico's als hun ergens over aangeklacht zouden worden of ergens problemen mee kregen van uh, het zou een filmpje van mij zijn dan zou dat mijn probleem zijn en niet hun probleem. Dus uh, nee dat is hem niet geworden. Ze wilden het risico ook niet nemen dat zij uh, mijn filmpjes daadwerkelijk moesten bekijken. Dus uh, dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb inmiddels duizend abonnees. En dat betekent dat YouTube mij ook gaat aanbieden om geld te verdienen met mijn abonnees. Monetizing. Um, maar ik vind reclame zelf al irritant genoeg. Uh, het is een noodzakelijk kwaad in ieder geval van YouTube. Want ik betaal er ook niks voor en zij hoor je wel mijn filmpjes overal neer. Uh, maar uh, ik word er niet echt blij van. Uh, de sponsoring uh, oproepen, uh, klik hier en kijk wat een fantastisch uh, product. Ik doe het nu al vijf jaar zonder en uh, ik, uh, ik ga dat uh, de komende tijd in ieder geval nog volhouden. Dus uh, alle reclames die je ziet in dit filmpje, sorry, dat gaat allemaal naar YouTube en niet naar mij. Maar genoeg uh, gezeur over uh, sponsoring en uh, reclames. Op naar het, uh, het leuke. 2022 begon met een hele grote verzending van de oude treinen naar uh, Las Vegas. Uh, daarna was de zonder. Het was wel vaker een hele grote puinhoop. Het eerste locomotief waar ik echt mee uh, bezig ben geweest. was uh, deze Merklin Hamo motorpost. En uh, ik had er al één uh, wagon voor. Daarna kwamen er nog een paar bij. En meest recentelijk heb ik er wat omgeroden. Nu is het een uh, mooie setje. Niet te veel wagons. Past goed bij daar. Daarna was het tijd om de Structum familie uit te breiden. Ik had al uh, de Esther en daar is de Anneke. De Anneke is een uh, ns 22 23 100. past misschien wel mooi bij de andere 22-24-100, mm, ze heeft haast vandaag. En um, Beide zijn werklokomotieven. Ik moet zeggen dat ik vind dat de ene er beter in de verf zit dan de andere. Um, het probleem met deze Esther. Nee, Anneke. Was dat de uh, aandrijf uh, ver, uh, kapot was. Om mijn uh, baan te decoreren had ik ook een, uh, heb ik ook een statisch ontlader gebouwd. En inmiddels is alleen Arduino gesneuveld, omdat ik per ongeluk uh, een vonk had die via een signed Arduino invloog. Ik uh, moet je erg oppassen met dat soort dingen. Uh, misschien dat ik dat uh, ook voortaan minder ga doen. Uh, alleen, ja, waarschijnlijk er ook niet. Want ik blijf dat soort dingen leuk vinden. Kijk alleen maar naar dat LED-paneel. Dat is ook uh, 40 ampere, 5 volt. De NS is uh, gaan rijden... Met een vector. Ze hebben die in de zogenaamde flow kleurstelling. Uh, zijn ze die gaan rijden. Ja, als een soort van een rijdende website. En Roco heeft een prachtig model daarvan uitgebracht. En het was uh, maart. Dat ik uh, op een beurs was. En dacht ja, ja. Ik ga hem toch kopen. Er zitten van allerlei toeters en bellen op. Ik heb hem zonder geluid en uh, ik heb hier een paar mooie wagons achter. Alleen helaas, ze laten los. Zo, nou, bijna gelukt. Dat waren de rest van de wagons. Hopelijk nu in dat volop banaad zonder halverwege iets los te laten. En op het laatst, bijna goed, gelijk met de Vectron kwam er nog wat uh, ICK-materiaal langs, als ik me niet vergis, een eerste klasse. Die komt nog wel langs vandaag. ICK was het uh, korte termijn materieel van de, van de NS, waar ik ongeveer een hele stam van heb. Uh, daar kwam, na heel lang zoeken, uh, eindelijk een motorwagen dubbeldekker-materiaal op mijn pad. De NS heeft deze ingezet om um, de 1600, 1700s vrij te maken. En dat is in feite wat ik ook doe. Alleen het bleek dat uh, deze locomotief eigenlijk niets kon op mijn baan. En het is uh, de, de, de, een van de aanleidingen geweest, of de druppel, om te zeggen ik ga hem helemaal verbouwen. En als de camera nou niet al te veel over ligt, Kijk. Dan rijdt hier een motorwagen dubbeldekker materieel met duldekker materiaal erachter. Hij is helemaal vanaf onderop uh, naar boven gereden. Betekent dat een groot deel van de baan in orde is. Uh, ik denk dat hij nu uh, naar een stuk gaat rijden waar het uh, minder in orde is. Oh ja, en de laatste wagon, half lichtingband Omdat ik daar nog geen uh, decoder in heb gezet. Die. die de, daar zit alleen een gelijkrichter in, dus zowel de rode sluitverlichting als de frontverlichting brand. Ik rijd heel rustig met dit materieel, dat ik hem nog een beetje een gevoel moet krijgen bij of de baan en deze locomotief wel willen. En als dat een paar keer goed gegaan is, dan kan ik er ook wat harder overheen chasen. Ik weet dat hier een stukje verderop een moeilijk punt zit, ik ben benieuwd. Dat lijkt goed te gaan. Ik heb in het verleden al een keer een Lima gedigitaliseerd een Lima-Benelux-trein. Het resultaat was ik niet helemaal mee tevreden, dus die heb ik teruggebracht naar analoog. En ik heb een nieuwe poging gemaakt. Deze is uh, niet sterk genoeg, zoals je nu ook ziet. ...om drie kleinstellen te trekken, hoe licht ze ook zijn. Dus het is niet helemaal een succes. Uh, maar ik hou hem nog even bij. Ik doe hem nog niet weg. Want uh, ik vind hem wel heel leuk om uh, af en toe mee te rijden. Maar als ik hem uh, snel genoeg laat gaan, dan uh, komt het allemaal wel net goed. Inmiddels was ik tot de conclusie gekomen dat mijn baan... ...niet geschikt was, niet goed gelukt was. En, uh, ben ik een flinke tijd aan het breken en uh, aan het verbouwen geweest. En in juli kwam daar een SICK en De De SICK heeft geluid. In een bijzonder klein lok met toch best wel goed geluid. Ik hoop dat de camera het op Ik heb zoveel te doen geweest over die steunfluit, sorry, dieselfluit, of het nog langs niet het goede geluid was. Nou, ik heb geschreven dat dit ontzettend uh, kleine dingen zo geloof ik op herrie Ik ben nog steeds niet overtuigd van uh, geluid bij uh, locomotieven. Uitzonderingen die bij mij geluid heeft dan doe ik zich gewoon op om het geluid uit te zetten. Na de SICK ben ik begonnen met het verder opbouwen van mijn baan, maar het was intussen regelmatig 40 graden. Ik wil niet weten hoe het heet die op zolder was. Ik heb andere dingen gedaan, zoals op het terras zitten. En uh, ik heb in die tijd een hippel op de kop te tikken, die ik gedigitaliseerd heb. Hij heeft wat problemen met z'n wat bijhouden. Misschien dat het hem nu lukt. Kijk aan. Ik had gehoopt dat hier een uh, printlater in zou zitten waar een big in kon prikken. In plaats daarvan moest ik hem best wel verbouwen en solderen. De grootste uitdaging uh, is geweest het vervangen van de verlichting. Voor de leds. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar ik heb nog steeds de optie om hier een uh, eentje in te zetten zodat de verlichting eh, al achter de glaasjes zit en niet via lichtgeleiders gaat. Iets wat ik overweeg, want eh, op dit moment is het niet ideaal. De volgende was deze BR50. Tjoeketjoeketjoeketjoeketjoeketjoek. Eh, had verschillende problemen met de drijfstangen en een kap van de verlichting aan de voorkant miste. Die mist nog steeds en ik heb hem analoog gelaten. Dus ik kan hem hier niet rijden, alleen maar zo een beetje over de baan heen schuiven. En in oktober kwam langs eentje die al lang op mijn verlangenlijst stond. Ik had al een uh, splinter van Fleisman. En hier is ook de Mat64 uh, van Fleisman. Het probleem dat er nu nog steeds in zit, is dat een van de treinstellingen nog wel eens wil ontsporen. Een Misschien dat ik met uh, wat lood dat op weet te lossen. En het is duidelijk dat uh, beide treinstellen van een andere lichting zijn, dat is ook te zien aan de kleur. Er is al niet te min, ben heel blij ermee en ik hoop er snel veel meer mee te kunnen rijden. Het allergrootste project dit jaar, het was de bietenwagen. Met, ik weet niet meer hoeveel bieten uh, wagens, uh, oude Pico wagens, die ik uh, opgeknapt heb, zodat ze weer uh, bedrijfwaardig zijn. De watermachine aankomen. Deze ga uh, met een uh, NS-1800 voor met alle van ons uh, die het allemaal in de verband overleefd hebben het is een lekker belangrijke qua lengte ik doe niet of mijn Containerlager zijn vrij om te trekken. Dat is ook aan de, uh, de stroomopname die ik nu een beetje in de gaten zou houden. De log best wel achter de deze. De ik denk dat ik hier een okay, beetje een dubbel of dubbel of tractie uh, de duur naar de laatste beurs in Houten gegaan, tenminste die van dit jaar, waarbij ik eh, onder andere mijn Duitse baanwagons eh, mee heb genomen uh, en dat postwagons uh, om, uh, om ze om te ruilen of om er wat uh, geld voor te krijgen. De Duitse baanwagons waren allemaal te kort, ons te makkelijk en was niet wat ik ervan had gehoopt. Uh, ik wilde een um, een, IC, een Deutsche Bahn IC-trein maken zoals die naar Berlijn rijdt, maar uh, met dat materiaal ging het niet lukken En ik ben teruggekomen met de ns uh, postwagons die al eerder langs kwamen En met deze mooie Pico-trax Inmiddels zit er een decoder in En hij rijdt En hangt achter en uh, hij is, uh, rijdt ontzettend soepel, ontzettend stil, een hele mooie lok. Qua details zijn er misschien uh, betere locomotieven, maar qua rij-eigenschappen ben ik er zeker over te spreken. Eén van de wagons die er in de achtergrond heeft een neiging wat te piepen en te kraken. Dat uh, moet ik denk ik met wat smeerolie oplossen, als ik weet waarom het is. Dan rest mij nog iedereen's favoriet, de statistieken. Ik ben dit jaar door de 1000 abonnees heen gegaan. Zoals ik al eerder zei, dat geeft mij mogelijkheden met monetizing waar ik niks mee ga doen. De meest bekeken video van dit jaar was alweer hoe een helix te maken. Ondanks dat ik die zelf niet meer heb. Ruim 3600 mensen bekeken deze. 3600 mensen. Op nummer 2 staat iets over hoe ik mijn tijdtafel opgebouwd heb. En op de derde plaats staat pas een video die ik dit jaar heb gemaakt. Die uh, NS Vectron van Rocco die eerder langs kwam. En de eerstvolgende video die het uh, goed deed uh, om in de top 10 van dit jaar terecht te komen was de motorpost. Al het andere is ouder waarvan de oude, oudste video een van mijn eerste video's is die nog in het Engels is. Uh, van al jullie die bij mij abonnee zijn, dank daarvoor, hebben 138 daarvan. En daadwerkelijk ook een melding voor als ik iets publiceer. De rest ziet het vanzelf. En van die mensen hebben er 87 ook een melding zo ingesteld dat ze het op een telefoon of ergens een, uh, op een tablet te zien krijgen. Dus de meeste mensen zullen gewoon de hele dag op F5 zitten te drukken totdat ik iets nieuws publiceer. Met... Ongeveer 80% van mijn kijkers heb ik een knipperen lichtrelatie. die zijn geen abonnee, komen af en toe aangewaaid. En maar liefst 0,6% van mijn kijkers is vrouw. Ik gok dat iemand zijn instellingen verkeerd heeft staan. In totaal zijn mijn video's, zeg, half uh, tot eind december, 71.249 keer bekeken in uh, 2022. En eh, bij elkaar hebben jullie 3678 uur aan dit kanaal, laten we zeggen besteed. Verleken met de lockdown van vorig jaar is het allemaal wat minder. ik eh, ben blij dat er toch nog zoveel mensen zijn blijven hangen die dit een leuk kanaal vinden. Tot slot, natuurlijk, iedereen een gelukkig en gezond 2023. En uh, ik hoop dat ik weer snel terug ben met meer treindingen. Ik heb hier al wat dingen klaar liggen. Uh, zoals een Acme. Een wagon. En uh, er zijn wat dingen langs gekomen waar ik nog wat meer, een, uh, meer mee wil gaan doen. Dus ik uh, ga de komende dagen waarschijnlijk nog wat meer opnemen en klaarzetten. Bedankt voor het kijken. En uh, tot snel. Heeft de variant uitgebracht in de NS-keurstelling met het Flow Design. En die kwam dus ook langs. En daarna heb ik uh, deze Hippel opgeknapt. Deze had als uh, probleem.